Ik ben Staf Walschap en uh, ik doe mee aan een fotografie voor kunstbenden. Ik vond dat een heel uitdagend iets en daarom ook heel erg meedoen. Ik ben uh, 16 jaar en ik stuur um, film en fotografie aan de Academie in Brugge. Uh, mijn uh, eigen werk gaat um, over een uh, autobouw, een uh, psychiatrie, een oude psychiatrische instelling. Ik vond dat heel prachtig. Alles uh, dat er was heb ik zo gefotografeerd, ik heb niets zin gezet. Op school doen we alles analoog, zoals vroeger, en dat doe ik thuis ook heel vaak. Maar voor de kunstbinnen we ik ook een uitzondering maken, dus heb ik alles digitaal gemaakt en afgeprint. Het spannendste maand voor mij was toen de jury binnenkwam in de galerij. Ik, denk, ik had de indruk dat de jury het wel interessant vond en een origineel. En dat hoop ik ook toch. Voor wie wil je graag een fotoreeks maken? Uh, voor uh, bekende tijdschriften en kranten. Welke tegenkandidaat mag winnen? Voor mij mag iedereen winnen. Hoe lang heb je hieraan gewerkt? Uh, een dikke maand. Kom je volgend jaar opnieuw? Zeker. Wie won vorig jaar? Dat weet ik niet. Waar wil je graag eens exposeren? Exposeren in uh, New York, in het MoMA. Waarom moeten anderen meedoen aan kunstbende? Want het een heel tof gebeuren is. Waarom moet ik u...